Mijn naam is Zoe Hemmes en ik sta hier in Balletstudio Cinderella in Leiden. En in deze studio ga ik op 24 september een workshop geven. En die is ter voorbereiding van Resonance Night. En Resonance Night, daarin gaan we 12 uur lang met alleen maar stemmen muziek maken in het muziekgebouw aan het, het belooft een hele bijzondere avond te worden, want hoe vul je dat nou op? Nou, met mijn workshop gaan we werken met stem. Met zang en met beweging. Ik ben namelijk uh, klassiek zangeres, maar ik ben daarnaast ook danstherapeut. En dit soort bewegingen kunnen van alles doen met je stem terwijl je zingt. Nu zeggen heel veel mensen, ja maar ik kan niet zingen, ik ga dat echt niet doen. En ik kan ook niet bewegen en zeker niet voor het publiek. Ik denk dat dit een hele mooie kans is om te zeggen van ja, het lijkt me toch wel leuk om te proberen, maar ik vind het zo eng gewoon meedoen, kom gewoon kijken en het hoeft allemaal niet zo perfect. We gaan er gewoon iets ontzettend moois en puur van maken. En als het al vanuit onszelf komt, is het eigenlijk al in orde. En dat is eigenlijk wat ik in mijn workshop mee wil geven. Dus ik hoop dan ook van harte dat jullie de 24ste uh, met mij mee willen doen in de workshop. En vervolgens in het muziekgebouw aan het ei. En dat is echt... Heel bijzonder. Bijna meditatief. Heb ik vorig jaar zelf ervaren. Dus ik hoop echt van harte jullie daar te zien.